Ik ben Danielle, ik ben 36 jaar. Ik kom uit Utrecht. Ik heb drie kinderen en de vierde is op komst. De gaat uh, met hulpverlener, wat heel moeilijk is geweest en best wel zwaar. Omdat niet alle hulpverleners en ik met elkaar konden communiceren. En daardoor ja, is er een hoop miscommunicatie geweest. En daar heb ik me eigenlijk heel eenzaam gevoeld. Uh, heb ik wel de kracht gevonden om niet op te geven en door altijd door te blijven gaan. Alleen uh, is het zo dat ik het echt alleen heb moeten doen. En dat het tegenwoordig zo is dat het niet meer nodig is. Er zijn bijvoorbeeld cliëntenraad. En daarom ben ik zo blij met de cliëntenraad. Dat mensen zich daar aan kunnen melden. En dan zijn ze in ieder geval niet alleen. En ze hebben ook invloed op het bestuur. Zodat er misschien wel een betere hulpverlening komt. Of de kwaliteit van de hulpverlening wat beter gaat.